Hi lieve mensen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Mirjam en ik ga vandaag slime maken. Dat doe ik niet alleen, want ik heb er de ballen verstand van. Maar dat doe ik samen met... Eliana! Eliana! Ja. Nou, Leuk! Leuk dat je er bent, ja. want ik ken jou van jouw moeder. Ja. Haar moeder heeft bij mij op het koor gezeten bij Popcorn Prestige en uh, ik heb op jullie hond gepast. Ja. Hoe heet jullie hond? Mijn hond heet Draco. Als je die video wil zien, moet je even hier kijken, want dat is alweer een poosje geleden. Maar nu gaan wij samen slime maken. Ja. We hebben uh, eerst lijm nodig. We hebben geen uh, witte lijm nodig, want daar gaat het niet goed mee. Oh, daar dan... heb je al ervaring mee. <laughs> ja, ik maak heel wat slijm. Uh, en daar nog glitters, schuurscherm, lensbluster en een bak en een link. Hebben we een grote tas nodig denk jij? Ja. denk Een beetje middelmatige meer... tas. Middelmatige tas. Nou, daar gaan we. Let's go! <laughs> ja, daarom. Er kan genoeg in, dus voor genoeg slijm. Even kijken. Bakjes, achteraan. Ja, ja. Oh, dus moet kan... er niet een nek op dan? Nee, dat hoeft niet. Oh, wat nog meer? Gewoon een lepeltje. Tuurlijk ja. heb ik lepels. Het moet wel een uh, hout of een plastic inzijl. Ja, moet dat? Ja, want anders uh, blijft het heel erg aan de lepel vastplanken. Oh, ook nog. Jeetje, dan moet je ook allemaal. Nou, kijk hier. Pakken we deze. Ja, die is wel handig. De glitter en de glamour. We hebben heel veel glitter. Het leuke is, ik hou wel van glitters, dus dat komt helemaal goed. Ja, want kleur daar moet ik heel erg van. Ja, ik zie glitter. Ja, ik ook. Glitter! Yay! Ja, dit is lekker voor glitter. Alleen dit, dit gebruiken we dan niet. Nee, jou. Ja, oké. Okay. We gebruiken alleen die. Ja. In de mond! Hotseglot. Oh. <laughs> moet je nou nog een lijm hebben en dan... Ja, alleen dit is witte. Doorzichtig. Zo, hartstikke Ik heb hem ook, maar... Ja, nou vlak zien. Hebben ja. we alles wat er op de lijst staat? Even nog checken want ja. voor je twee weten vergeten we iets. Goed plan. Lijm check, glitters check, scheerschuim check, lenzenvlous check, bakje en lepel. Check. Oh, spannend, we kunnen bijna aan de slag. Ja. Dat gaan we afrekenen nu? Ja, ik hoop dat zoveel zin in. Oh jongens. Ik heb een hele mooie kom uitgezogen. Ja. Dit ding hebben we ook helemaal geschreven. Ja, het stinkt als een ballen. Mag dit er allemaal in? Ja, alles. Lekker erin roeren. Niet over aan één keer. Dat is het lekkerste van dit. We hoeven hoeft lekker niet na te denken. Nee hoor, lekker zo. Het is toch geen seconde of zo hè? Dat rook ik hoop het niet. Seconde-lijn, nee hoor. Oh, ik word helemaal high van de lucht. Glikker. En je mag lekker zelf weten wat voor kleurtjes het heel. Ja, dan gaan we je buiten. Oh. Oh, ik denk God. dat ik toch even schaam. Ik hoor het komt... Ja, daar komt de schaam! Oké, okay, jij mag hem ook knippen voordat ik weer in mijn vingers knip. Oh ja? Heb jij ja. al in je vingers geknipt? Was dat ook tijdens slim maken of dat niet? Nee, dat oh. is niet zo goed. Nou, dit is trouwens voor 5 plus, ben je wel 5? Nee, ik ben 2. Oh. Echt! Nou, dat mag ik nee. niet meedoen. dag Doei! <laughs> ik ben over een paar dagen jarig. Ja? Ja. En hoe maat je dan? Acht. Oh, ja dan mag je dit al lang gebruiken. Kies jij maar de kleur uit. Ik ga deze gooien. Uh, en wat? Ja. Heb je niet nodig? Nee. Doei. Doei. Ik ga deze erin gooien. Ja, goud en zilver. Ja, ik vind die wel mooi. Hé, hey, ik ga voor de roze uiteraard. Oh, dit zijn verschillende soorten glittertjes. Oh, Kijk. wat vet! Oh, dit is zo leuk! <laughs> Echt. Ja. Oh my god! Dit is zo mooi. Oh, oh mooi. wat mooi in de zon, jongens. Ja! Roeren! Kijk hoe mooi dit is. Oh, ja, maar nu is het heel dicht. Dit kan ook lekker chaos. Wow. <coughs> zo, het ruikt echt veel te sterk. Ja, we moeten maar snel naar de volgende stap. Ja, dit is de volgende stap. Kijk, zie je, dat het ruikt lekker is. Lekker schudden. Zo, ik heb echt een vette kleur, man. Ik vind dat mooi. Ja, jij hebt heel mooi veel roze. Ik ga het, in mijn haar smeren, nee. <lacht> ik het niet in mijn haar smeren, dadelijk. Nee. Pak het niet in mijn haar, man? Ik zou het niet doen, okay, dat ik het vertel. Je bent nog verstandiger dan ik. No. <lacht> Zij is overwacht. Auw. Ik ga jou, uh, jou nadoen, ja, want uh, jij gaat het er maar in gooien dan en dan kijk ik hoeveel jij er. Ik leg dit gewoon niet op. Oh, wat ben jij slim, zeg? Soms ja, soms wel. Oh. Oh. Zo veel dus! Voor de mensen die nog niet weten hoe je slijm maakt, zo dus. Ja, lekker makkelijk. Schieten! <lacht> Heb je genoeg? Ja, ik genoeg? mij! ik? Kijk, dit wordt Oh, en zo heb ik er weer te weinig in gedaan. Oh, ik vind het leuk! <laughs> oh ja. maar nou wordt het nou wordt het een beetje dat het lijkt dat het eetbaar is. Ja, oké. Okay. Ik zou het niet opeten als ik jou was. Kijk, kijk dan. Tegelijkertijd zie je een heel klein beetje dat structuur. Maar die mag ik met mijn handen erin. Als de lens erin zit. Oh ja, lens Alleen niet gelijk. Oh je vind jou zo. De hele vloer onder. Nee hoor. Oh dit is een hele andere kleur. Dat je niet. is ook ah, goud. Ja het is ook wel goud. <coughs> dit niet uit te lachen joh. <coughs> Dit is voor een taartje. Wat zou er gebeuren als ik hier nou goud bij doe? Ja, ja. ja dat weet je. Nee ik ga het niet af. doen nee. Ik kom je maar nou op een manier achter. gewoon moeten doen. En een kloddertje roze hier. En een kloddertje roze. Oh goud Koud hier. Daar. Oh ja, ik Je moet echt een groetje zien. Oh ja, tuurlijk. Maar is, uh, is de dikte goed zo? Hoort dit zo te zijn? Als een beetje... Ja, dit is wel goed. Bloed. Er zijn wel hele grote dingen voor erin. Gaan we ze er allemaal erin doen? Ik zitten. Eet je maar. Nou, dat is ook weinig. Nee, ik ga er ook geen amoele in doen. We maken er wel een zooi van. Eet er nog meer. Nou ja, Boeien, het is toch leuk om te doen? Nou, boeien? Ja, het is jouw huis niet. Oh nee, dat is wel waar. Het is Ja, hier, kijk, daar allemaal wel een zooi. En die gaat er ook bij. Gat in de bloed. Daar gaat die. Maar dat is wel heel creatief zo. Ja, ik ben ook gewoon super creatief. Oh, dat is gewoon creatief. Nou, okay, ik hoe weet niet, je maar je, ze verdwijnen helemaal erin. Dus je ziet er helemaal geen klap van. Oh. Dus ik gooi er gewoon alles in. Ja, ik ook. Oh. Maar ik ben nog niet hoe je bij mij uitziet natuurlijk. Hè. Hop. <laughs> Oh, dit voelt helemaal niet fijn. Oh ja, je moet wel even kneden hoor. Ik wil zo graag met mijn handen erin. Ja, maar het wordt wel heel vies, hè? Oké. Okay. Ja. Echt zo weinig? Nou, zo weinig. Dat is echt niet hoor. Het is heel veel. Maar ik denk dat het niet zo. Zo, mm. so, eh. Uh... Weet al één iemand die heel hard gaat lachen als dit mislukt? Mijn zus. <laughs> nou, je mag ons niet uitlachen als het niet lukt. Nee, dat is niet. Want we uh, <laughs> hebben er heel veel moeite voor gedaan. Ga lekker lukken hoor. met dat erbij gaan we ineens heel erg stinken. Maar zie wel dat je er veel meer in moet doen. Oh, god. <laughs> dat ging niet te hard. Oh, kijk. Kijk, kijk, Ja, gaat de goede kant op? Kijk. Oh. Oké, okay, nou. <middels> <middels> het moet nog helemaal niet zwaar. Het wordt heel zwaar te wo worden. Maar hierdoor moet het dus dikker worden, zeg jij? Ja, het moet slijm worden. Ja, want dat is wel, dat is wel de titel van deze video. Kijk jij? Ja. We zijn aan het slijm maken, maar het is nu eerder. We zijn aan het troep maken. <middels> en kijk. We, dat, oh. we, we hebben er toch nog één. Ja, maar ik geloof niet dat dit heel gunstig is. Oh, heb je er gelijk twee in gedaan? Nee, nee, nee. Uh, Nee, je hebt daar... jij hebt daar twee dichten. De eentje is voor jou en eentje is van mij. Oh, aha. Ik schrok me de, dood. De lijm die stijgt al naar ons hoofd. Weet je, nou. ik zou zeggen, we gaan hier lekker in het liederen. Weet je wat we ook kunnen doen? We kunnen ook even naar beneden om die andere lijm te gaan halen. Nee, Nee? echt niet. Het is er niet meer in. Nee, ik ben er echt niet meer in. Ik ben er echt niet meer Oh, kijk, kijk. <lacht> Uh -huh. Uh -huh. We nee? moeten gewoon geduld hebben. Ik vind het nog steeds niet kneden, broers. Ik ga het kneden. Oh ja, wacht even, ja. Eeuw, eeuw, eeuw. Gat Daddy. Eeuw, kijk dit dan. Dit is toch geen slijm? Dat zeg ik, we maken vroep in plaats van slijm. Uh. Sorry dat ik je verkeerd leren. Eeuw, dat is geen slijm jongens. Is dit voor een zooi? <middelen> Jij zegt door de niet moet slijm worden. Ja, kan je dat ook voor mij veel Tuurlijk! Niet te veel! Mama, zij nog niet te veel! vloeistof. Ik denk dat we de verkeerde lijm hebben. Eeuw, jongen, dat is toch geen slijm! Wanneer is de lensvloeistom zo verkeerd? Doe de schersgandij! Ja, dat ja. is een goed plan. Doe het in mijn handen. Lekker heel veel. Dat <lacht> is niet op Ja! Oh, geniaal! Ja! <laughs> er zitten heel veel klot in. dat ja, is Normaal niet stretchy. Wil je nog meer luisteren? Doen. Ja, ik denk dat dat wel helpt. Want nu is het wel een beetje dikker. Zo? Eeuw, maar dit is echt geen slime. Dit is kotsch. <laughs> ja, ik kan het ook niet helpen. Kijk, dit is roze. I'm so happy. Met nee, één hand. Nee, het is geen draaimomp. Wat doe jij? Hij gaat er niet af. Zo, hallo. Dit is echt een kindvriendelijke. Oh. Wat doe ik met mijn slijm? Wat doe Oh, ik? dat is wel een hele mooie kleur. Oh, maar dit is heel erg blauw. Oh, nee, mooi. La la la la la. Ik ga gewoon met de spatel weer. ik ben slimmer. Dat had je er niet achter moeten zeggen. Gewoon, ik ben slimmer. Oh, Mirjam! Ik heb slijm. Ik heb slijm. Dit is slijm, dit is slijm. Hoe dan? Maar niet heus. Jawel. Nee, dit is geen slijm. Nog steeds niet. Wanneer is het dan echt slijm? Ik vind het toch wel erg slimy. Heerlijk therapeutisch dit. Eigenlijk heb ik gewoon zin om scheerschuim in mijn hand te doen. En dan pas. Ja, nou. Zullen we het gewoon doen? Nee, dat zullen we gewoon niet doen. Jawel. Nee. Nee. Dat vind jij alleen leuk, ik niet. Tuurlijk, dat vragen we gewoon niet. We gooien er gewoon lijm... Oh my god! <laughs> yeah. Doei! Jij mag de rest doen. <laughs> ik geloof niet dat ik een rest over heb in het flesje. <laughs> oh, je gaat terug gewoon hoor. Wat is er Koffie. Oh, mijn tafel! Nu wordt het pas feest. Nu wordt het pas drastisch. Eww. Je moet wel even uitkijken dat het in dit kommetje gaat. Ja, zeker. Ik ga er gewoon weer... Ja, Dan zullen, zullen we doorgaan! Of we hebben de verkeerde mensen weer gekocht. Ik wil slijm! Ik wil geen slijm. Dat is niet goed. Nou jongens, ik hoop dat jullie een uh, beter recept hebben hiervoor. Ja. Maar ja, over het algemeen hebben we volgens mij allemaal oudere kijkers. Ik heb even een, een technische vraag, hè. Wanneer kun je nou spreken van slijm? Wanneer is het nou echt slijm dan? Dat je het gewoon vast kan houden en dat het zonne aan je handen plakt, of wat? Ja. Je gaat ook de goede kant op. Hou het wel in je bak, want je bent drastisch aan het... Wat een puinhoop! Dit dus, dus kan je niet in een bakje stoppen en even mee smijden. Weet je wat jij even moet gaan doen? Ik ga voor jou even de deur doen, open doen. En dan ga je heel eventjes... Uh... Jij handen me nu, want. Ja. Uh... Doei! Een paar momenten later. Wat vind het leuk om te doen? Eén, hey, die moet jij. Moet ik die? Ja. Vind jij? Dat is ook lijm meer, hè? Ja. Nou, toe maar hoor. Oeh, dat mooi. mooi bezig. Alles. <laughs> jij bent echt bon. bang. Ja, ik wil dit niet op mijn kleren. Ik ben echt bang? Toch? Ik ben zo bang. Hé hey, joh. Hé hey joh, zag je nou joh tegen mij? Eww. Eww. Oh jij wou het aan de tafel scheren. Ik zag het gewoon. Nou, mijn. Oh, mijn eerste ervaring met slime maken is uh, goed. Redelijk. Alleen sorry dat. Ik Ik het heel gezellig Ja, Maar sorry hoeft niet te zeggen. Want oh. ja, Daar moet je wel sorry voor zeggen. Dat moet je niet doen. Sorry. Oh, schatje, schatje is het hè? Ik wacht van jou ook. Het is echt een bakkalender. Oh, dus Iets. Iets. <lacht> en een doekje te pakken. Aha. Is alles al weg? Oh, nou, wacht, zet hem er maar onder. Zo, kijk. Wat zit je nu op te kijken? Nou, daar zal mama wel blij mee zijn. Ja, ja. Sorry, mam. Ik leg het even voor jou. Oh, ja. Wow! Nee! Hou pas die komt. Nou, vliegt hij door de kamer. <lacht> het is toch slijm? Ja, het is pas slijm, als jij het zegt. Wij gingen heel gedoseerd uh, te werk, maar we doen uiteindelijk toch alles erin. Nou, het is in ieder geval niet meer vloeibaar. Kijk. Ik ga even scheren. Hé, hey, hallo. Dus het wordt wel iets: de aanhoudende wind. Moet je uh, dus een meisje halen? Of, uh? Oh, nee. Ik doe dat toch nog ik ben nog maar zeven. Ja, maar ook al zou je twintig zijn, dan heb jij ook als het goed is geen haardaat. Anders zou het wel heel leuk zijn. Hé, hey, maar uh, ik vind het wel een beetje slijm worden. Ik ga nu weer even met mijn hand. Nee, dat moet je niet doen. Hoezo niet? Omdat je mens bent. Oh, gelukkig. Gelukkig viel dat wel op. Hé, hey, dat was niet zo heel erg slecht. Hé, hey, en dat van de pro, hè, die dat zegt tegen mij. Eeuw, eeuw. Ik zou zeggen, ik doe er een beetje meel doorheen of zo. Ja. Gaan oh, we dat doen? Ja. joh, ze helpt mee, ze helpt mee. Meel, meel. ik ga meel pakken. Meel. Oké, okay. zij, zij gaat meel pakken. Koekie, niet op de tafel. Oh, we hebben ook een katje. Echt super zo. Maar kijk jongens, wat een zooi. Nou, Kom zo. Nou, dat wordt alleen maar even. Nee, niet op de kat. Nee, oh niet met je hangen. Wat doe jij je? Je met het rotskampje Wat? Mag ik ook nog? Oh, wil je ook? Ja, ik wist niet. Of jij dat ook wel? Natuurlijk, <lacht> mag jij ook nog. Zullen we hier eens even kijken of het wel werkt? Het? Ja. <lacht> en dadelijk uh, gaat het een half uur de oven in. Nee, grapje! <lacht> en wat nou als we alles gewoon in één bak gooien? Zo zeg ik, gooi ze gewoon van jou in. Hé, hey, kijk eens daar. Ik trapte er niet in, hè? Ja, ik vind het meer op kotslijken. Babypoep. Godverdomme! Babypoep. Nou, die baby had heel erg veel problemen. Ja, zeker als er van die uh, figuurtjes uitkomen? Ja! Nee, hey, maar we zijn wel een beetje een tweeling nu. Waarom? We hebben mooie lippen, we hebben mooie oren. We hebben mooi haar. We hebben mooie oren. Ja. Ik geef het op. We gooien alles bij elkaar en dan uh, voorzichtig. Stukje... Stukje... Oh! Breng <laughs> je de test op. Stukje ASMR, luister. Oh, dat Ik vind het echt heel inderdaad. <laughs> het moet echt een minksel worden. Ja, nou, ik zeg succes. Ga ik dit even schoon. <laughs> laat je mij nou echt hier af? Ik thing. laat je helemaal in de steek. Zoek het uit met je slijm. Dat is helemaal mislukt. Oké. Okay. <laughs> hey, maar deze bak, gaan jullie die nog gebruiken voor... Uh... Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Heel erg mooi schoonmaken dus. Oké, okay, nou, ik uh, weet wat te doen staat, hè. En dan kan ik de video nog even afsluiten. Nou, um, ik hoop dat jullie het wel een beetje leuk vonden natuurlijk. Maar voor de mensen die nooit slime hebben gemaakt, doe dit maar niet na. En sowieso niet met deze lijm. Oh jeetje, dat past toch allemaal niet? Oh stop! <lacht> Goed, wat heb je tegen al mijn kijkers gezegd? Hebben ze weggejaagd? Of... Zijn ze er nog, denk je? Hoop ik. <lacht> ik heb gewoon gezegd dat het... Of ze het leuk vonden. Oh ja. En dat ze het niet na moeten doen. Dat vind ik ook een hele goede. En niet die lijm kopen. Nee, deze niet. Nee. Ja, maar kijk, er staan ook vlammetjes op. Dit is hartstikke brandgevaarlijk. Nee, niet zo. Nou, we gaan het afsluiten. En wat zij heeft gezegd zal allemaal vast wel kloppen, want ik heb het niet gehoord. Maar uh, ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. En uh, tot de volgende video. Ik zeg uh, even abonneren, toch? Moet Even abonneren. En op het belletje. Ja. Ik hoop dat heel veel duimpjes Ja, hoeveel duimpjes wil jij er hebben dan? Dan moet je ook wel zorgen dat de mensen dat gaan doen. 200 duimpjes omhoog. Oeh, 200! Zo sorry, Ja, Voor jou is het Kijk, dat duimpje is wel vol. Zij gaat voor 200. Laat we ervoor zorgen. Ja, ik, ik ga er niet uit, want ik krijg hem nog niet zoveel. Maar kijk, of die zijn niet zo. Uh... Oh. Ja, ja, jammer. Oh, hè? Ik heb echt medelijden. Ja. ja, dat doen we alle moeite. Doors? En dan gewoon boven die lijn verhangen en alles. En... Niet showboast bos tegen meer. Dan. Nee, gewoon een zo duimpje omhoog. Ik zie, ik ben hartstikke lief. Tot de volgende video. Doei! Doei!